Hallo, een iets moeilijker stuk gaat over geheugencapaciteit. Hoe groot is het geheugen van je Xbox, je smartphone? Hoeveel gaat erop? Want de twee opties, je had intern geheugen en extern geheugen. Intern geheugen zat op het moederbord vast. Dat was het werkgeheugen, het RAM-geheugen. Dat is vluchtig geheugen. Dat is het geheugen waar dat gemeente werken bent, en als je de stroom zou uittrekken, dan zou je dat kwijt zijn. Stel, bijvoorbeeld, je zit in een FIFA-matchje, je bent aan het spelen, maar het is nog niet op het einde, het is nog niet bewaard, je uitslag, je zou de stroom uittrekken, die match heb je kwijt, die uitslag zit je kwijt. Hetzelfde met, uh, als je iets aan het downloaden zou zijn, iets groots, en je zit daar aan bezig, en die is nog altijd dat aan het downloaden, dan zit die in zijn werkgeheugen, je trekt dat uit, die gaat dat kwijt zijn, wat hij niet bewaard heeft. Want voor het moment dat jij in het werken zit en je doet bestand opslaan als bijvoorbeeld, dan gaat hij dan van in dat werkgeheugen op zijn harde schijf, op zijn externe geheugen zetten. En dan blijft het wel bewaard. Dus dat bovenste, externe geheugen, een harde schijf, een USB-stick, dat was extern. Als daar geen stroom op staat, spanning op staat, dan blijft dat nog bewaard. Dus daarom staat er van boven permanent bij. Dus dat waren de twee dingen om rekening mee te houden. Geheugen wordt niet uitgedrukt in kilogram of in meter, maar de kleinste van bits tot terabytes. En ik ga je een uitleg proberen te geven. Als mens denken we in een decimaal talstelsel of met de letters van het alfabet. Dus je hebt je cijfertjes, 0 tot en met 9, waar je alles mee kunt vormen. En je hebt alle letters van het alfabet, waarmee je alle woorden kunt gaan vormen. Een de computer denkt digitaal en eigenlijk binair. Je hebt dat misschien ooit geleerd bij techniek of zo. Binair komt van die bits. Binary. Dat bestaat maar in twee varianten. Ofwel staat iets aan ofwel staat iets uit. Dus transistoren in een computer staan aan, die hebben een beetje stroom, of die hebben geen stroom. En dan staan ze op nul. Dus een computer verstaat eigenlijk alleen 1 of nul. Niks anders. Die verstaat geen letters, die verstaat geen geluid, die zet alles om in enetjes en nulletjes. Alles. Goed. Dan gaan we daarmee moeten leren rekenen. Hè? De kleinste eenheid die je hebt, zo één enetje of een nulletje, dat noemen we een bit. Dus het allerkleinste wat je kunt doen op een computer, is ter grootte van één bit. Iets staat aan of iets staat uit. Dat is alles. Als je acht van die bits gaat verzamelen, acht ene en nulletjes, dan kom je op één byte. Byte komt by 8 per acht. Dus acht bits samen, we hebben afgesproken, acht van die ene en nulletjes samen, dan gaat samen één byte vormen. En één byte staat voor een letter of een karakter, een teken. Stel dat je dus op je toetsenbord op het letterje A drukt, dan komen er op je harde schijf of in de verwerking eigenlijk enekjes en nulkjes door. En er is dus afgesproken, als je op de letter A drukt, dan heb je, ik zeg zo maar iets, 01001100 Dan heb je acht van die enekjes en nulkjes samen. Dus ieder letterje wat je typt, of ieder geluidje dat je hoort, dat is een verzameling van enekjes en nulkjes. Acht enekjes en nulkjes samen noemen we een byte. Goed onthouden, bit is heel klein, byte is per acht. In het meterstalstelsel. Dus gewoon het talstelsel zoals wij dat kennen, springen we met stappen van duizend. Jij weet dat, hè. Eén kilometer, hoeveel meter is dat? Dat is duizend meter. Hè? Al die stappen gaan in stappen van, de, van duizend. Dat is het talstelsel. De computer telt niet per duizend, want die werkt met machten van 2 tot een bepaalde macht. Dus die werkt in stapjes van 1024. Het kortste bij duizend wat je tegenkomt in de computerwereld. Gewoon onthouden, als je bij ons als mens een, een, een vergroting doet, of een verkleining doet, dan werk je in stapjes van juist 1000, dat hebben we afgesproken. De computer neemt niet 1000, maar 1024. Dat is echt een getal dat je moet onthouden. 1024. Ja? Oké. Okay. Je, je hebt die woorden zeker al een keer gehoord, hè. Megabyte en gigabyte en, en tera of terabyte. Goed opletten, hè. We zeggen vaak terabyte. Dat klinkt alsof er één R in staat, maar het is terabyte eigenlijk, hè. Dus dit is de volgorde die je ziet staan. Je hebt Bytes. In een, in een grotere stap, in een stap van 1024, heb je kilobyte, dan heb je megabyte, gigabyte, terabyte en nog veel verder. En ook kleiner, ook nog een beetje. Nee, kleiner eigenlijk niet meer, maar groter wel. Dus je gaat altijd in een stap van 1024 en dat zijn de volgordes, dus de grootordes die daar staan. Byte, kilobyte, een kilo van die eh, grotere stap ook, megabyte, gigabyte en terabyte. Dat zijn de stapjes die dat je kunt gaan zetten. Goed. Nee, ik heb die herhaling, In fysica juist per duizend. In de informatica 2 tot de 10 de kom ik niet op duizend uit, maar op 1024 uit. Wel onthouden, daarom staat er een uitroepteken bij. Als je er een oefening op krijgt, zoals zelfs, dan moet je weten dat dat van stapjes van 1024 gaat. Die volgorde moet je ook kennen, hè. byte, kilobyte, megabyte, gigabyte en terabyte. Die, die zijn genoeg, die vijf zijn genoeg. Dan gaan we een keer rekenen. Zo, 1 byte heb ik van boven geschreven. 1, 1, 1, 1, dus 4 enig, en dan nog eens 4, 1, 1, 1, 1. Dat is bijvoorbeeld een byte. En dan ga ik proberen voor te stellen hoeveel dat is. Je moet eigenlijk altijd van rechts naar links lezen. Dus je eerste nulletje komt overeen met 2 tot de nulle. Dat moet je niet van buiten kennen, dat is zeker niet, die 2 tot de nulle. Maar eigenlijk als je onthoudt dat dat 2 tot de nulle en 2 tot de eerste enzovoort stonden met 2 tot de zevende is, dan weet je, hopelijk weet je dat, 2 tot de nulle is eigenlijk een 0. 2 tot de eerste is 2. Dus als je die aanzet, die 1 dan heb je hier het getalke 1. Hier het getalke 2. 4, 8, 16, 32, 64 en 128. Iedere keer die stapjes. Maar eigenlijk als je die eerst onthoudt van 1 naar 2, van 2 naar 4, dan onthoud je ook hè, van 4 naar 8, van 8 naar 16. 16 weer een keer maal 2 is 32. 32 weer een keer maal 2 is 64 en 128. Ik ga een voorbeeldje tonen. Stel dat alle bits van mijn byte op 0 staan. Allemaal. 0, 0, 0, 0, 0, 8 nul is achter elkaar. Dan heb ik heel simpel het getalke 0. Zou ik het getalke 1 willen hebben, dan doe ik dus eigenlijk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. En dan heb ik alleen die en achterste op 1 gezet. En dan komt het op 1 uit. Ik ga het proberen nog duidelijker te maken. Stel ik het getalke 3 wil op mijn harde schijf zetten. Dan moet ik doen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Want dan staat de 2 aan en de 1 aan, 2 en 1 samengeeft, u 3. Stel dat alles op 1 staat, zoals in het voorbeeld van boven staat, dan zou je al die getalletjes moeten optellen. Ik ga het u gemakkelijk maken, dat komt juist overeen met 256. Voor de informatici is dat ook een belangrijk getal. Hier heb ik een voorbeeld gedaan. Stel dat ik het binaire of de byte 00101001, weergeef. Dan moet je gewoon kijken waar die eentjes bij staan. Hier staat dus een eentje bij, dan een 0, dan een 0, dan weer een eentje bij, dan een 0, een 1, een 0 en een 0. En dan is het gewoon die waar dat een 1 bij staat, bij elkaar optellen. Dus hier had je de 1, de 8 en de 32. En als je die gaat optellen, komt je op 41 uit. Goed. Een voorbeeld dat zelfs terugkomt voor jullie. Je gaat moeten omrekenen. Stel dat ik mijn 2 megabyte een keer naar byte wil omrekenen. Ik ga even terug gaan. Hier zit ik van megabyte en je wilt naar byte gaan. Ik ga dat proberen te tonen. 2 megabyte, hoeveel bytes zou dat zijn? Dan moet je 2 megabyte omzetten naar kilobyte. Dat is die eerste, eigenlijk zo terug, in de eerste stap terug. Dus het kan een kilobyte. En dan moet je nog een keer terug naar bytes. Dus iedere keer doet je dat in stapjes van 1024. Dus je ziet hier, 2 megabyte is gelijk aan 2 Keer 1024 voor de kilobytes, keer 1024 voor de, de bytes en dan zit je op een totaal van, ik denk, eh, 2097.152 bytes. Misschien niet buiten kennen, uiteraard. Er zitten rekenmachines op je computer, dus je kunt dat gewoon met rekenmachines uitrekenen. Ik heb de oefening die bij jullie iets verder in de bundel staat, uitgewerkt. Dus dan kun je je uitkomst controleren. Ik denk dat het. Of stukje 13, of zwaar iets is, het, daar zit een praktische, praktische oefening in. En daarin moet je gaan berekenen hoeveel mp3's gaan er op. En mp3's is een muziekbestandje. Hè? Dus als je illegaal bij Spotify liedjes zou downloaden, dan zou je mp3's krijgen. We hebben afgesproken, 1 mp3's is ongeveer 4,5 megabyte groot. Dus dat hebben we afgesproken. En dan moet je gaan tellen hoeveel mp3's passen er op een iPhone met 4 gigabyte geheugen. Dus je hebt een iPhone, daar zit een geheugenkaartje in, daar zit 4 GB ruimte op. Hoeveel liedjes kun je daar nu opzetten? Dan gaan we uitrekenen. We moeten eerst gaan omrekenen. 4 GB, wat is dat nu juist? Ja, ik weet dat 1 GB 1024 MB is. Dus doe ik die 4 GB, 4 maal 1024 en dan zit ik op mijn megabytes. En als je dat uit zou rekenen, dan komt je op 4096 uit. Dus 4 GB is 4096 MB. Ik weet dat 1 MP3 keer. 4,5 megabyte groot is, dus ik ga dat daar nog door delen, hè. die 4096 deel ik door 4,5, kom ik op 910, misschien nog een komma getalletje Dus, op mijn iPhone passen er bijna 1000 of 910 mp3's. Een stap groter, stel dat ik een externe harde schijf gekocht heb. En daar zit 1 terabyte of terabyte geheugen in. Hoeveel mp 3s gaan er dan op? We moeten eigenlijk dezelfde telling doen, maar een stapje meer natuurlijk. Want die terabyte stond wat verder door. Eerst gaan we die 1 terabyte uitrekenen. Excuseer. Dus ik heb 1 terabyte, blijft 1 natuurlijk, maal 1024 voor mijn stap naar mijn gigabyte te maken. Dan zit ik in gigabyte. Moet ik dus nog een keer maal 1024 te doen voor aan mijn megabyte te kraken. Dat is net zoals jullie van kilometer naar meter naar... Even 200 centimeter of millimeter rekenen. Net hetzelfde. Hè? Dus 1 maal 1024, maal nog eens 1024, komt op een heel groot getal. Ik zal het niet meer uitrekenen. met 1 miljoen en zoveel megabytes zijn het. En als je die weer, dan zitten we bij megabyte, als je die weer gaat delen door je 4,5 gaat je uitkomen dat je op zo'n harde schijf, hou je vast, 233.016,88 liedjes zou gaan krijgen. met 0,88 liedjes zijn we natuurlijk niks met een stukske liedjes. Dus dat gaan we afronden. Dus Op zo'n externe harde schijf passen 233.016 mp3's. Dat was die oefening. Niet het gemakkelijkste stukje. Bytes, bits naar bytes, naar gigabytes, naar, gigabytes, naar terabytes en dan uitrekenen. Maar doorloop de vier slides, 9, er zit extra uitleg bij in jullie invulbundel. Daar kan je altijd ook op gaan klikken en dan krijg je nog een ander filmpje te zien van iemand die dat ook uitlegt. Maar dat zou je wel moeten beheersen, dit stukje. Oh, stop. Ik was nog een klein stukje vergeten. Er was nog één dia die ik voor u klaar had, want ook dat zit in uw invulbundel. Het was een overzichtje met hoe groot zijn nu de geheugens waar dat wij bestandjes willen opzetten. Eh, ik heb de lijst even toegevoegd. Nu is b ongeveer tussen de 8, ik denk dat dat toch wat de kleinste is die je tegenwoordig kunt kopen, en 64. Misschien nog groter. Gigabyte. Gigabyte. Zijn externe harde schijf veel meer ruimte op, nog van 750 gigabyte tot en een stap groter 4 terabyte of 4x1024 gigabyte. Een SD-kaartje tussen de 4 en de 64 gigabyte, een iPhone vanaf 64 tot 512 gigabyte. Het RAM-geheugen in GSM's en computers gaat van minimaal 4 gigabyte tegenwoordig tot 32, soms al meer hè, natuurlijk. Uh, hoe meer je betaalt, hoe meer natuurlijk. Een SSD, de opvolger van de harde schijf tussen de 120 en de 640 gigabyte. Uh, op dit moment 2021, vooraan 2021. En Optische Media, we hebben het gehad over de CD, de DVD en de Blu-ray. Gewoon om het verschil te laten zien. Op een CD'tje gaat nog niet 1 gigabyte. Het gaat 750 à 800 megabyte. Dus dat is nog kleiner. Die B moet trouwens met een hoofdletter B geschreven worden. Dat is niet zo erg voor jullie. Megabyte, daar de B is met een hoofdletter. En op een DVD past 4,7 gigabyte. Dus eigenlijk al zes keer meer dan op een cd'tje gaat. Hè. En op een Blu-ray schijfje gaat 25 gigabyte per laag. Ook daar moet de B met een hoofdletter geschreven Ik, ben, ik, ben, ik heb daar een foutje in gemaakt. En hier een overzicht. Een overzicht van een Apple iPhone 11 Pro ten opzichte van een Xiaomi Mi 9. Tegenwoordig zullen je nieuwere modelletjes hebben, maar gewoon even de reviews langs elkaar gelegd. Je ziet dat de storage bij de Apple op 64 GB zit en bij de Xiaomi op 128 dus een verdubbeling. Waar dat je nog naar gaat moeten kijken, ik heb het al geleerd, hè. is het RAM-geheugen. Op de iPhone 11 zit er 4 GB in, op een Xiaomi eh, 6 GB. Het intern-geheugen is eigenlijk hetzelfde als wat er boven staat, hè, maar het staat hier nog eens apart opgesomd. 64 GB op 128, dat is toch een heel groot verschil. Hè. Uh, en als je dan gaat kijken naar de prijzen van die twee toestellen... Dit is in een, is in een uh, currency in een valuta dat ik zelf niet beheers. Maar ik wil maar gewoon de grootheid een keer laten zien. 99.000 aan de ene kant ten opzichte van 31.000 aan de andere kant. Je ziet dat een iPhone ten opzichte van een goedkoop Chinees merk, een Xiaomi-telefoon... Tot drie keer zo duur is. En we denken ook drie keer zo goed. Soms is dat misschien ook. En als jij dat vindt, is dat prima. Geen probleem mee. Maar je ziet dat je eigenlijk... Drie keer meer betaald, voor meestal minder geheugen of minder storage. Hè? Dus je ziet het ook aan de camera, als je de dingen eerlijk langs elkaar legt. De Apple is wel een heel goed toestel. Degelijk, gaat lang mee, goede updates van Apple. Relatief veilig uh, toestelletje ook. Maar toch ook drie keer zo duur. Voor eigenlijk niet drie keer meer inhoud. Dat wou ik even doen. Een stukje was ik vergeten, nu is het zeker aan jullie.